Hallo en welkom bij Pauls Model Trainstof. Vandaag een Roco BR23. Uh, ja. uh, deze BR23, daar rijdt er een aantal van in Nederland. Bij de Stoomstichting in Nederland en bij de Veluwse Stoommaatschappij, de VSM. Uh, uh, daar rijdt niet nummer 105, die is nog in Duitsland. En ik heb hier een exemplaar. Uh, nou, er is iets mis mee. Ik vertuig alleen al deze loszittende draad hier. En uh, ik wil deze weer op de baan zien te krijgen. Uh, er zitten een aantal koppelingen bij. Er zitten hier nog een aantal. Eén plaatje bij. Waarvan ik nog, ook nog niet weet wat het moet gaan doen. En. Uh, ik. Ik weet niet of die digitaal is of analoog en ik weet niet of dat die uh, iets doet of dat dat die uh, losse draad eigenlijk alleen maar van de verlichting is. Zo. Nu weet ik van andere Rogos dat ja, hier vaak een mooi kapje zit waar je een decoder in kunt doen en ik heb hier een heleboel losse draden. Ik heb hier nog een losse draad en ik denk eh, als er een decoder in zit zou die in de motorwagen moeten zitten, maar ik vermoed van niet. Het zijn eh, alleen maar een boel losse draden um, ik heb wat uh, draden aan elkaar doorverbonden. En dan krijg ik wel een gezoom van de motor. Dus uh, de stroompick-up lijkt wel te werken. Maar uh, het is niet dat ze ergens heen gaan. Dus de bedoeling is dat uh, hier bovenop iets gaat komen. De ruimte hieronder. Even kijken. Volgens mij moest hier zo op. Hier. Dus de ruimte hieronder... Hier heeft ook al iemand een gat in gemaakt voor waarschijnlijk deze bruine kabel. De ruimte hieronder is groot genoeg om een bracket te gebruiken. En een decoder aan te sluiten op een of andere manier. Dat stelt mij in staat om al deze losse draden te vervangen met eigenlijk de draden die aan het bracket vastzitten en gewoon door de hele een locomotief heen te trekken zodat ik niet meer hier losse stukjes heb zitten dus uh, ik ga deze jongen eens demonteren en ik vermoed dat als ik deze twee los draai dat de onderkant eraf komt dat ik dan de motorwagen los heb en uh, dan kan ik de voorkant even wegleggen even met de motorwagen verder gaan kijken hoe ik hem open maak deze schroef is meestal voor alleen maar de nenskracht. Uh, uh, dus ik zal even zoeken zijn, maar het gaat wel lukken. Kom je jongen, zo. Mogelijk hoef ik deze niet eens los te draaien, zie ik. Dus deze alleen maar voor de voorste wielen. Dan kom ik er mee weg als ik deze los draai. Kijk. Zo. Hierbovenop zitten dus twee pinnen. Die maken contact met dit en die zorgen voor de stroom up voor deze hele trein voor de, voor de wielen. En deze draad die erop gelijmd zit, zou wel eens dus naar de verlichting kunnen gaan. Dan zal ik dadelijk eens even gaan kijken naar hoe dat hij loopt. Maar ik zet deze nu even aan de kant. Want uh, hier zitten veel, meer, veel minder dingen aan die je af kunnen breken. hoewel ik, ik hier wel een paar dingen zie die los zitten. Die moet straks opnieuw vast. Ik zie in ieder geval een verlichting erop zitten. En ook hier zie ik wat draden lopen naar de wielen. is zo kort, dat is alleen maar voor de koppeling. Oh, kijk, hiervoor zit er eentje. En daarmee komt alles los. stevige motor bedrading voor de verlichting met een diode ervoor Zo. hier loopt ook een draad weer de motor in ja nou ik ga er eens eh, voorzichtig de motor eruit halen en namelijk alle Bedrading nalopen. Ja. Ja. Met uh, alle stroomplukker bij elkaar brengen. Uh, alle bedrading nalopen. Motor aansluiten. Verlichting aansluiten. Eventjes uh, gewoon dat voor, voorzien van. Uh, van nieuwe bekabeling. En deze. Deze draad. Ik zal er een stroom op zetten, kijken wat er gebeurt nee, ja. Vermoed Oh nee, deze gaat naar de stroom. Dit is ook een stroompick-up Wat gek Dan ga ik eens even doormeten Nou Ik heb de motor ter helemaal gedemonteerd De motor met de pinnen Om hem aan te sturen Heb ik hier ik vind dat deze pin al niet goed zit. Ik vind die aan de andere kant moet, zodat hier wat meer speling zit. Uh, maar ik merkte ook dat de bekabeling... voor de stroompickups van de wielen van, dit, uh, van, de, van de tender niet goed zaten. En daarvoor zitten hier aan de zijkant pinnen. Die moet je er, uh, eruit mappen, zo ongeveer. Uh, ik heb met een schroevendraaier een klein beetje uh, zullen er doorheen geslagen, zodat ik ze daarna met een tank eruit kon halen. Uh, de eerste pin en met de tweede pin kon ik natuurlijk gewoon die pin zelf recyclen uh, om die andere eruit te tikken. En dan komen deze uh, wielen eruit. Nou, hier zit een veer op. Die hoort hier op dat puntje. Zit hier achterin. Niet kwijtraken. Alles is ontzettend Vies. Uh, lijkt wat, wat zand in te zitten. Dus ik ga deze goed schoonmaken. Uh, opnieuw smeren. En hier zit dus een stroompick-up op. Maar aan deze kant zit hij hier niet meer op. Um, uh, de, deze is het hetzelfde. Eén stroom pick-up wel. Hier zit nog wel de soldeer, maar er zit ook niks meer op. En een van de twee zat hij ook nog. Heeft iemand hem gerepareerd om op het lipje bij de wielen te monteren. Dus ik ga het voorzien van. Um, Verse bekabeling uh, opnieuw vastzetten en uh, helemaal ontvetten en opnieuw smeren. Uh, in de hoop dat dat knarsende geluid, knarsende gevoel dat ik uh, krijg als ik er overheen uh, als de wielen draai, dat ik dat eruit krijg. Hij zit weer in elkaar. Ik heb hier overal alle draden nog los zitten en hem direct even op een transformator aangesloten. En hij maakt inderdaad veel herrie. Um, ik heb hem gesmeerd, maar dat moet nog eventjes goed door de hele uh, tender heen verspreid worden. En ik hoop dat dat een beetje gaat helpen. Maar ik uh, vrees ervoor dat het een uh, herringmaker gaat blijven. Maar nu dat ik hier uh, alle draden heb. Uh, deze is voor de achterverlichting, deze twee. En dit zijn de stroompickups. De uh, terminals hier zijn voor de uh, motor. Uh, aansturing. Want ik wilde eigenlijk al deze draden er doorheen trekken, maar het bleek uh, toch makkelijker om even de draden vanaf onderaf er doorheen te halen en daarna hier uh, op, uh, op aan te gaan sluiten. Uh, dus dit worden ook allemaal vrij korte draadjes, denk ik. Uh, maar eerst ga ik hem een tijdje laten lopen, zodat de het uh, smeer een beetje uh, er doorheen uh, loopt en hopelijk gaat het wat doen aan het geluid. En anders is uh, een van de dingen die zou kunnen helpen het vervangen van de hele motor hier. Uh, ik heb geen andere motor op voorraad, dus dat uh, zal dan even een, uh, een ding blijven. Zo, ik moet um, op een aantal plekken nog wat kleine onderdelen terug erop zetten. Zoals deze. En uh, ik heb hier nog twee uh, dingen liggen voor je op de achterkant. Maar ik heb uh, de decoder hier onderin zitten. Zo. Met een uh, connector. Uh, er lopen nu vier draden naar voren. Twee voor de stroompickup. Uh, zodat op eigenlijk alle wielen stroompickup zit. Twee. één voor de verlichting. En eentje. Ik denk dat ik die aan heb gesloten op de rookgenerator. Als die erin zou zitten. Daar ben ik benieuwd. Nou dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog gaan, uh, gaan testen. Uh, hij rijdt. Langzaam maakt hij wat uh, minder prettig geluid. Maar op snelheid uh, klinkt het eigenlijk wel goed. Um, geen problemen dus met... Uh, met de stroompickup, dankzij alle wielen die, uh, die meedoen. En uh, het is uiteindelijk een mooi locomotief geworden. Ik uh, ga nog een, uh, een koppeling opzetten. <coughs> ik kook deze. En dan kan ik er eens een uh, rondje mee gaan rijden, dadelijk. Uh, met wat rijtuigen. eens dus even kijken waar ik mee... Uh, Welke rijtuig ik tevoorschijn ga halen? Um, ik zit te denken aan uh, klassieke Lima Rheingold. Uh, ik weet niet of deze trein mee gereden heeft, maar uh, dat lijkt me wel leuk om daar een rondje mee te doen. Dus tot zover, bedankt voor het kijken, like en subscribe, deel en tot een volgende keer.